2001 RT 2001 over. 2001. Kunt u gaan naar de Willemstraat, huis nummer 4? Daar is een medische noodsituatie aan de gang en de ambulance komt de woning niet binnen. We heeft toestemming over? We aan de kant op. Hoi. Hoi, hoi. Uh, Ja, op dit moment zit meneer mogelijk in de badkamer, de centralist van de meldkamer, in gesprek met hem. Mm -hmm. uh, valt soms weg, uh, op dit moment moeten wij naar binnen. De deur is op en ik kan zelfs zonnig nu opstaan. Oké. Okay. Dus uh, zeg maar, heb jij even uh, je opgeroepen. Ja. Uh, Kun je dat dus er nog een mogelijkheid is om de deur in te beuken in verband te geval ingespoed, zeg maar? Oké, okay, ja ik zal even kijken. Moet hij direct of kan hij nog kijken naar andere uh, mogelijkheden? Ik kan nog wel even snel kijken, maar het okay. duurt niet langer dan 5 minuten alsjeblieft. Oké, okay, zeker. je Ja, hier staat een raam open. De achterdeuren ja. zijn dicht, ik denk dat ik eens ga proberen om daar op te komen. Ik denk dat ik mijn busje ga gebruiken. Ja, ik, kan, ik pak je bus mee, dat je die toch wel Ik ga nog een beetje, nog een beetje. Stop maar eens. een beetje lenigheid op de vroeg ochtend. ja ja, goed. ja goed. ik uh, ga de voordeur openen ja Bedankt uh... meneer de politie kunnen me horen meneer ik ga de deur openmaken voor de ambulance ze zijn bij u okay. Zo, so. kijk eens. Hij ligt bovenaan de trap, boven de trap op en dan rechtdoor lopen. Badkamer yeah. is enigszins aanspreekbaar, niet meer heel erg. Ik kom zo bij jullie. Okay. Volgende scoeper run. Sluit snel ook weg. Ja, Wank ga alvast maar naar boven. Ik blijf even bij meneer. Maak je maar waskriet voor het transport. Hij met, uh, met kan ik iemand van, van jullie helpen? Ja, als jij even de Rankkaal mee naar boven wilt tellen. Ja, zeker. Want ik denk niet dat we die bocht kunnen pakken. Misschien is het wel even met z'n drieën. Ja, we kijken wel. Ja, lij lijn is er heel zwaar. Uh, Kijk, okay, kom maar even mee. Gaan ga de deur even open? Ja, dankjewel. En meneer heeft morgen een TIA gehad, dus mijn is nu aan het onderzoeken. Oké. Okay. Hey, wie heb je dan? De, de bankaar? Dankjewel. zo meneer erop leggen? Nee, we gaan even meenemen naar het ziekenhuis, daar wordt hij verder onderzocht. Op uh, het is enigszins een stabiele, is enigszins stabiel. Leuk op zich zichtje verhaal. Loopt u, kunt dus zelfstandig lopen? Nee. Nee, nee? oké, okay, dan gaan we hem weer op de bankaar leggen. Dat ik al voor de zekerheid meegenomen, want ik dacht het al. Oké, okay, kom maar mee. Pas de zijkanten. Oh, mm -hmm. je bent weer open. Ehm... Uh, Wil je zeggen, Ja? Wil ja, jij alsjeblieft de uh, als huis willen afsluiten en dan ook misschien even het raampje bovenritten? Ja, ik ga even kijken. Ja, uh, dankjewel. Ik blijf wel naast hem zitten. ja, uh. ja. Uh, wij gaan vandoor. Ja, goed. Hier heb je de sleutel van meneer dat hij nog in zijn roeftakt zitten. Ja, zeg uh, maar tot die boven helemaal geen raam meer erin heeft zitten. Dus uh, die, die kan ik ook niet dicht doen. Ja, dat weet ik goed. niet. Oké. Okay. Ik heb niks gedaan in ieder geval, maar er zit geen raam meer in. Oké, okay, dus... dan is het niet erin. Ja, dan uh, laat het maar zo. Ja, is goed. Uh, Wij gaan met het einde vandoor. Uh, hier heb je de sleutel op, dat kunnen het ook al zijn. Uh, Sluim maar af en dan breng je hem even naar ons of naar de bron. Ja, hier heb je hem alweer. Oh ja, oké. Okay. Top. Dankjewel. Alsjeblieft ja succes maar zou je de hele lucht de bus wat naar dan kan ik daar terug stoten.